Terwijl het leven boven de grond gewoon doorgaat, moeten wij 11 meter onder de grond om de enige ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie van Nederland te kunnen bekijken. Bij droog weer duurt het ongeveer 13 uur om het water schoon te maken. Bij regen is dit slechts 3,5 uur. Dit water wordt 3 à 4 keer zo snel gezuiverd als bij een conventionele installatie. De Influent -fide is de plek waar het vuile water binnenkomt.